Gewoon echt heel graag vandaag een keertje in het echt wilden ontmoeten, omdat ze gewoon niet zozeer BN'er zijn, want iedereen in, in de wereld kan een BN'er zijn. Ja, ja, ja, jongens en meisjes, we zijn er weer. Waar was ik gebleven? Oh ja, een wereldster te worden. Um, weet beetje. Ik was actrice 4 en wat voor ster had ik 3 en ik was er bijna oké okay. ik heb geen idee meer waar ik was gebleven ehm um, ik heb geen idee meer <laughs> maar jongens welkom bij een goed nieuwe video um, in deze video gaan we weer verder en ik ga jullie één dingetje stellen. Het is vandaag februari, 9 november 2019. Ik heb ongeveer een jaar geleden, wat jullie wel uh, hebben gehoord en gezien denk ik, wel uh, het gehad dat ik kaartjes heb gekocht voor de lama's. Nou nu kan ik je vertellen, ik ben naar de lama's toegegaan. En ik ga natuurlijk niks verklappen, want misschien wordt dat nog op tv uitgezonden, net zoals twee jaar geleden. Maar ik kan je wel vertellen, ik heb het enorm naar mijn zin gehad. Ik heb echt, de dag um, begon met examens, want het viel op de dag dat ik examens had. En um, ik heb dus de hele dag examens gemaakt en noem maar op. En ik heb er goed voor geleerd en goed voor gezeten, et cetera. Uh, dus in die zin... Gaat het goed? Um, ik moet nog wachten op cijfers. herexamens dat ik dat nog heb gedaan. Dus um, dat. Uh, gaat mijn sim nog wat doen? Oké. Okay. Um, dus dat. Maar voor de rest. Uh, huh? hey. oh, my, oh, Ik dacht al, kijk, ik nu eigenlijk vrij reizen? Wauw. Maar. Um, ik ben dus bij de lama's geweest. Maar die hele ochtend heb ik... Um, Examens gehad voor Nederlands, via CCM. Uh, dat was veiligheid en nog iets, en marketing. Um, herexamens. Nou, de eerste keer had ik een black-out. Dus toen, um, ja, ik kon me gewoon niet concentreren of wat snel. En ik had gewoon slecht geleerd. Ook eerlijk. Dus dat. En um, de tweede dag, of tenminste de tweede keer, had ik echt goed geleerd. Ik heb gezorgd dat ik alles eigenlijk... Um, Eigenlijk gewoon uh, in mijn hoofd kon gestand hebben. Daarna ben ik met mijn sissy even gauw naar de pruimarkt geweest. Omdat ik voor mijn outfit, ik had een heel leuk outfitje uitgekozen. Uh, het staat op mijn Instagram. Dus het uh, Natasjatje. Um, dat dus. Instagram slash of Zo weet ik veel hoe dat werkt. Um, er gewoon bij, hoort, dit hola. Vechten? Kom maar, gaan we vechten. Wie gaat er wennen? Ik, jee. Uh, oh, maar daar gaat wel mijn brandschone reputatie van naar beneden. Boeiend. Deugend, nee. Eh... Uh, om zeg maar schoentjes te kopen. Alles staat op mijn Insta. Um, en daarna zijn we gauw naar huis toe gegaan. Hebben we ons klaargemaakt. En zijn we gewoon richting Amsterdam gegaan. Richting de Ziggalo. Nu kan ik je vertellen. Ik heb hier zo ontiegelijk lang naar uitgekeken. Weet je. De jaren die vlogen maar niet voorbij. Of tenminste de tijd vloog maar niet voorbij. Terwijl die echt wel voorbij is gevlogen. Um, want ongeveer een jaar geleden had ik pas twee, drie afleveringen of zo. En toen vertelde ik nog heel enthousiast... Ik, naar de Lamas, ik heb die aflevering nog teruggekeken. Ik <laughs> hoor hoe enthousiast ik was. En uh, nog steeds ben. Want ja, ik vind het gewoon super vet dat ik erheen heen ben gegaan. Weet je. Het is niet zozeer dat, dat ik de Lama's cool vind, maar... Ze altijd een keertje... Nee, echt veel op. Want ik heb ze altijd, sinds kleins of aan, heb ik ze op tv gezien. En... Um, Oké, en ja, eigenlijk is dat altijd voor mij een, een hype of zo geweest. Dat ik gewoon echt heel graag de dames in het echt wilde ontmoeten, omdat ze gewoon niet zozeer BN'ers zijn, want iedereen in, in de wereld kan een BN'er zijn, maar meer om het ge, um, ja om het. Gevoel te krijgen van dat je er echt bij bent. Weet je, dat je echt die grappen live hoort en echt op dat moment erbij kunt zijn. Dat is, um, het is gewoon enorm vet. En zo'n ervaring is ook gewoon heel fijn. Weet je? Ik heb, uh, ik weet niet of ik dat jullie heb verteld, maar ik heb ook gewoon Jim Bakken tijdens het werk ontmoet en um, was ik in één keer gekomen te in het perfecte plaatje. Um, voor twee seconden of voor opnames daarvan, terwijl ik dat nooit had geweten dat dat die dag zou gebeuren. Het was gewoon zo vet. Dat zulke dingen zomaar op je pad kunnen komen en dat je dan echt gewoon um, ja, mensen ontmoet. En dat je echt denkt, wow, ze zijn wel BN'ers, wow. Maar BN'ers zijn gewoon mensen, weet je. Dat is het, gewoon mensen. Ze zijn BN'ers en BN'ers zijn mensen. <laughs> Klinkt raar, maar het is wel zo. Maar oké, okay, um, dat dus. Maar, oh, wat heb ik gedaan? Oh, ik heb map aangedrukt, denk ik. Ja, ik heb map aangedrukt. <laughs> maar ja, weet je? Oh, zo ja. <laughs> Echt lekker blond weer. Oh ja, ik had ook deze nog. Hele tuin hier Ga Gewoon de hele tuin verzorgen als dat nodig is. Hoppakee. Ja, ja, ja. I know. You hate me for it. Maar het is meer dat. Ik, uh, sinds 2006 zijn ze ergens begonnen en ik ken ze sinds 2008, zeg ik dat goed, of 2007, 2007 of 6, uh, 6 zijn ze sowieso begonnen, of 5, ik zou het niet eens weten meer. En um, ik ken ken, ken, ken is het groot woord, ik weet uh, van hun bestaan sinds ik denk 2007 of zo. ik zou het echt niet meer weten. Uh, maar toen was ik ook zo'n jong klein meisje nog, weet je wel. Ik was toen, ja. Hoe oud zou ik zijn geweest? Tussen zes. Um, ik geloof een jaar of acht dat ik was. Um, ja, gewoon altijd die intentie heb om een keertje iemand in het echt te zien. Dat is gewoon iets wat ik zo ontiegelijk vet zou vinden, altijd. Bijvoorbeeld mijn. Persoonlijke idol van vroeger wilde ik altijd wel in het echt een keertje ontmoeten. Um, later is dit afgezakt en is het gewoon vervaagd. Omdat ik zo mijn eigen redenen heb en meningen. Dus um, dat is gewoon weg. Maar ik wilde hem altijd vroeger in het echt ontmoeten. En ik was echt, echt fan-gul toen. Ja, doneren maar naar een fan. Ik kan ze dus tenminste niet meer in mijn prullenbak graaien, jongen. Ja. Weet je, het is ook zoiets, oh wacht, dat zou ik dan wel even veranderen. Dat ik dan een prullenbak heb die altijd wegvaagt zeg maar, aan de troep. Je snapt wat ik bedoel, hoop ik. Mm -hmm. Maar, um, ja, dat dus eigenlijk. Dat ik um, eigenlijk gewoon de namens wilde ontmoeten omdat ik ze zo lang al ken. En um, ook al is kennen een groot woord. Je snapt wat ik bedoel, denk ik. Um, dus dat wilde ik echt ontiegelijk graag een keertje doen. Het liefst had ik ook met de foto gewild. dat kon helaas niet, want uh, ja, als ik het kon, dan komt iedereen in dat. Maar uh, ik weet wel dat er bij moordzaak of moordspel, uh, dat daar een fan mee is gegaan naar achteren. Dus die heeft denk ik wel de geluk gehad. Iedereen vertel ik. Alles over wat er is gebeurd. 7-11-19 bij de Lama's. Omdat daar de thema over gaat. Dan gaan we die vlog editen, natuurlijk. En het is er Jee. Maar uh, ja, ik ben dus um, daarheen geweest. Um, ik vond het. Echt wel enorm leuk hoor, daar niet van. Het is alleen zo dat ik sommige delen van de show echt eventjes moest ja. nadenken. En moest kijken en wat dan ook. Want ik had zeg maar die hele dag had ik dus examens. Dus de hele dag was ik al een spanning een soort van. Ook al voelde ik dat niet. Die avond zat ik ook af en toe op mijn telefoon tijdens de show. Omdat ik gewoon echt wilde weten of ik een cijfer had. Um, en naast mij zat er ook zo'n vrouw, meid. Vrouw ja, vrouw. En... Ik vind niet erg als mensen lachen, maar sommige mensen kunnen zo erg verschrikkelijk overdrijven in hun lach. En dat is niet slecht bedoeld, maar dat is meer bedoeld als kritiek, omdat ik ik kan daar niet tegen als, als iemand zo verschrikkelijk hard lacht en klapt en doet. Ik vind niet erg als je lacht, weet je. Je kunt van mij apart lachen als een hyena. Het kan gebeuren. Ik heb ook een gekke lach. Dat, dat Mijn zusje die zegt dat ook mega vaak tegen me. Van ja, hou ze op met lachen. Maar ja, weet je, dat kan gewoon gebeuren. Weet je. Alleen met, met die show vond ik het zo irritant. Want zij waren best wel zachtjes aan het praten. Vond ik. ik vond niet duidelijk wat ze soms zeiden. Ik begreep het soms ook totaal niet. Um, waardoor het echt overkwam alsof ik echt... ...naar een tv-show aan het kijken was al zo in het begin, het eerste deel voor de pauze. Ik had echt het gevoel van, huh, waarom voelt het niet goed? Waarom heb ik het gevoel alsof ik beter thuis had kunnen blijven? Dat had ik echt het eerste gedeelte. Maar dat kwam dat ik zo erg getriggerd werd door die vrouw naast me. Die zat de hele tijd giechelen en te lachen en te doen. En dat triggerde mij zo erg in het nadenken en afgeleid raken in haar. En ik keek ook elke keer op het scherm waardoor het niet voelde alsof ik gewoon aan het kijken was naar de lamas in real life. Maar naar mijn eigen tv schermen dan in exclusieve ruimte. Ik weet niet hoe je dat precies moet noemen. Oh, ik word weer aangevallen. En um, er was één zo'n moment dat uh, Ruben Nicolai echt helemaal naar uh, voorbij ons ging. Uh, om bij het vak boven ons, zeg maar, te schreeuwen. Um, ja, omdat er een andere goos die schreeuwde wat. En het eerste waar ik alleen maar aan kon denken, was haal die courgette uit je mond en probeer dan te praten. Ja. Want hij schreeuwde wat. Ze vroeg om een bepaalde scène, een bepaalde locatie. En dat gaf hij op iets met een T ter hoogte van of zo. Of ter schrijving, of ter huizen, of whatever. Ik verstond het amper. Maar toen hij dat aan het schreeuwen was, was het enige wat ik aan kon denken. Van, haal die korset uit je mond en probeer nog een keer te praten. En letterlijk, ik zag het wel netjes uit volgens iedereen, maar toch. Ik was echt extreem bang dat er wat uh, misschien zou zijn. Um, waar ze een opmerking over konden maken. Want dat hebben ze meestal wel. Want um, ze hebben geen blad voor hun mond. Zo ken ik ze. Um, maar dat was het enige waar ik aan kon denken. Van haal die um, ja, courgette uit je mond en probeer het nog eens. Dus dat. Maar jongens, ik ga bij deze de aflevering afsluiten. Ik ben enorm moe. Ik snap het. Dat jullie wel uh, kunnen merken dat ik enorm moe ben. Um, het is ook zo dat het... Een lange dag voor me is geweest. Een lange week. Ik Maandag vanaf uh, 9 uur tot een uur of 6, 7 heb ik geleerd uh, voor mijn examens. Examens ingeleverd. En uh, vlaaglopen maken. Dinsdag heb ik gewerkt. Woensdag um, was ik op school. Was het nou weer? Was ik op school en um, heb ik vanaf half 6 tot en met half zes um, gewoon dingen gedaan en um, ik ging om half zes, zes uur was ik opgestaan zo, woensdags en ging ik zeg maar klaarmaken voor school want dan moest ik half negen zijn dus van en vijf uur s avonds was ik pas weer thuis nee later half zes zeven uur ongeveer was ik s'avonds thuis en de volgende ga ik examen en dan had ik zeg maar um, de de weet uh, je het heet examens en de lama show uh, dus ik had al eerst je drank gekocht, omdat ik wist dat ik het niet ging volhouden. Ik heb het wel volgehouden uiteindelijk, ik weet niet hoe. Um, maar dat. En um, ik heb ook gewoon minder dan 12 uur geslapen of ik zat alweer in een bus. Weet je, ik heb zoveel busreisjes gemaakt die week. En ik ben zoveel in die bus geweest en, en gezeten en niks doen. En dat is gewoon zo verdomd saai als je in die bus zit... Voor langer dan een uur. En ik heb ook in die bus gewoon de hele rit geslapen. Omdat ik gewoon moe was. Weet je. Dus uh, dat heb ik gedaan. Woensdag en donderdag heb ik gewoon uh, examens gehad de hele dag. Moest ik weer om zes uur opstaan. En um, ja was ik ook tot een uh, uur of twaalf. Half één was ik pas weer thuis. Dus van zes uur s ochtends. Tot en met één uur of half één s'nachts. Vrijdagochtend heb ik gewoon echt... ...gestaan, geleefd, gewerkt, gedaan wat moest gedaan worden. En de volgende dag moest ik gewoon weer werken. Dus vrijdag 12 um, uur moest ik weer werken. Toen had ik al energie dank op, zodat ik het gevoel houde. En um, ja, vrijdag heb ik eigenlijk s'avonds in bed gelegen. En ik heb niet mijn computer Ik had hem wel aangedaan, maar ik heb hem daarna weer afgesloten. Want ik dacht, nee, ik ga het niet doen. Ik ga niet op die computer zitten, want dat hou ik echt niet vol. Dus ik ben uh, weer uit gaan doen die computer en ik ben... Op mijn bed wezen liggen en een beetje lopen chillen en wat dan ook. En zaterdag moest ik om tien uur beginnen, dus ik werd zeven uur wakker. En uh, uh, eerst moest ik om negen uur, toen om tien uur, heeft hij laatst gehad. En um, dus ik kon wat langer in bed blijven liggen. En ik heb de hele dag gestaan, gerend, gelopen. Ik heb geen kansen gedraaid, gelukkig. Maar daar had ik er geen zin in. Um, dus vond je deze aflevering nou leuk? Geef een blauw duimpje omhoog. Vond je nou leuk om naar de lamers te gaan? Ben je nou naar de lamers te gaan? Um, of heb je die show heel graag willen zien? Um, doe dan ook even het duimpje omhoog. Hier beneden kan je abonneren om op de hoogte te blijven van mijn nieuwste video's. En dan zie ik jullie graag volgende week zondag om 6 uur. Met een groep video. En ik hoop dat we aan het einde van dit jaar de 60 abonnees hebben gehaald. Want ik zit nu op 59 en ik wil 60 abonnees hebben en voor het eind van het jaar. Als we dat overtreffen, ga ik misschien een special doen. Is niet zo bijzonder 60 abonnees, maar. Ik vind het heel bijzonder, omdat ik nog nooit 60 abonnees heb gehad in mijn hele leven. Ook niet vroeger, toen ik jonger was. Toen ik stiekem aan YouTube deed, maar dat. Uh, dus toedels en tot de volgende keer maar weer.